Lieve vrienden, welkom bij deze overweging, waarin we gaan onderzoeken hoe we ons dichter bij God kunnen voelen en of dat kan. Kunnen wij de vaak gevoelde kloof tussen God en onszelf overbruggen? Hoe maken we meer ruimte om de goddelijke werkzaamheid te kunnen ervaren en volgen? Voor het thema van deze dienst heb ik me laten inspireren door een zin in het eerste Sofie gebed Saum. De zin is, trek ons nader tot u, ieder ogenblik van ons leven. En ik vroeg me af of we dat van God kunnen vragen. Kunnen we het goddelijke verantwoordelijk stellen voor het al dan niet ervaren van de goddelijke werkzaamheid? En zijn we daarin van God afhankelijk? Is het aan God of hij ons wel of niet nabij is? Zou God ons van hem af kunnen stoten? Wanneer ik een thema heb uitgekozen, draag ik dat een tijdje bij me en verzamel in de loop der tijd wat uitspraken die daarbij passen. Zo zei Gerard van het Reven dat zijn werk altijd gaat over de ontoereikendheid van de menselijke liefde en de onberekenbaarheid van de goddelijke inspiratie. Dat vind ik prachtig uitgedrukt. De meesten van ons herkennen dat wellicht in het liefhebben van onze medemens, voelen we ons vaak tekortschieten, en juist als we goddelijke leiding nodig hebben, kunnen we die niet altijd ervaren. Pas tijdens het schrijven van de dienst kwam ik erachter dat er van dezezelfde van het reven een boek is uitgebracht met de titel van deze dienst, Nader tot U. Een hiaat in mijn literaire opvoeding, ik heb het nooit gelezen. Het is niet mijn bedoeling een pleidooi te houden voor zijn werk. En ik wil ook zeker geen mensen tegen de schenen schoppen door zijn werk aan te halen. Ik heb namelijk begrepen dat het boek nogal controversieel is. Toch verwoordt deze uitspraak van hem de tragiek van het leven zoals zich dat voor veel mensen voordoet op een herkenbare manier. De ontoereikendheid van de menselijke liefde en de onberekenbaarheid van de goddelijke inspiratie. Soms lijkt het of God ons vergeten is. Dan voelen we ons afgescheiden. En bidden we, zoals in ons eerste gebed, trek ons nader tot u, ieder ogenblik van ons leven. Het Joods gebed verwoordt het ook. Word wakker, Heer, waarom slaapt u? Waarom vergeet u onze ellende? Sta op, kom ons ter hulp, verlos ons. Zo kunnen we ons allemaal wel eens verlaten voelen, in onze wanhoop, ellende, in de moeilijke dingen die het leven brengt bij onrecht, ziekte en geweld. Waar hebben we dat aan verdiend, terwijl we ongetwijfeld zo ons best doen? Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Wanneer mag ik nader komen? Of wanneer komt God nader tot ons? Dit verlangen is absoluut niet exclusief voor het jodendom, maar komt bij mensen van alle religies terug. Het is een verlangen dat in de mens zit, een verlangen dat in ons zit. Ergens voelen we heimwee naar God, of naar de diepe vrede die bij God te vinden is. We weten van het bestaan, voelen dat in het diepst van ons wezen, maar kunnen daar lang niet altijd bij. Soms zit God in een diepe put, schreef Etty Hillesum in haar dagboek, en dan moet ik God weer opgraven. Er zijn veel beeldspraken, die deze gevoelde afstand verwoorden, maar de vraag is natuurlijk, heeft God ons werkelijk verlaten? Of zijn wij het, die God de rug hebben toegekeerd, wellicht zonder dat we dat weten? God is immers eeuwig, alomvattend, aldoordringend. Ik stel me God dan voor als de zon die altijd schijnt, maar zo vaak aan onze blik onttrokken bij nacht als de zon aan de andere kant van de aarde is, maar ook op bewolkte dagen als de wolken ons het zicht op het licht ontnemen. Is het de zon die zich achter de wolken verschuilt of is het de aarde die zich toedekt met wolken? Natuurlijk weten we inmiddels dat het wolkendek zich relatief dicht rond de aarde bevindt en de zon totaal ongemoeid laat. De zon staat onverstoorbaar te schijnen. Altijd, onvermoeibaar. Zo is het ook met God of de goddelijke werkzaamheid. Die is er altijd, onverstoorbaar, onvermoeibaar. Het zijn de sluiers om ons heen, de sluiers die zich bevinden tussen ons en God en ons zo het zicht op of het contact met de goddelijke werkzaamheid benemen. In het boek Het hart, het zelf en de ziel schrijft Sufi Scheik Robert Vrager, dat Allah via de profeet zei, Er bevinden zich zeventigduizend sluiers tussen jou en mij, maar er zijn geen sluiers tussen mij en jou. Deze sluiers zijn niet echt, schrijft Vrager, maar onze blik op Allah wordt onttrokken door onze liefde voor alles dat Allah niet is, onze gehechtheid aan alledaagse dingen en door onze onbewustheid en gebrek aan aandacht. Meister Eckhart zei over de altijd aanwezige God het volgende. God is thuis. Wij zijn het die vertrokken zijn voor een wandeling. In deze uitspraak deed me denken aan een van mijn favoriete verhalen. Het verhaal van Narada en Vishnu. Narada wilde niets met de illusie van de materiële werkelijkheid te maken hebben, maar vroeg toch op zekere dag tijdens een wandeling aan Vishnu, om hem de kracht van Maya, van de sluiers van illusie, te laten zien. Dat is goed, zei Vishnu, maar zou je eerst wat water voor me willen halen, daar in dat dorpje? We lopen al een tijdje en ik heb enorme dorst gekregen. Natuurlijk wilde Narada dat voor zijn leermeester doen. En hij liep naar het dorpje en klopte aan bij een willekeurige deur. De deur ging open en Narada keek in de mooiste meisjesogen die hij ooit had gezien. Hij vergat het water, raakte in gesprek, maakte kennis met de ouders van het meisje en kon als leerling in dienst komen bij de vader. Na een periode daar gewerkt te hebben, mocht Narada met het meisje trouwen. Ze kregen al snel een kindje en daarna nog een en nog een derde. Hij kon het bedrijf van de vader overnemen en ze leefden een goed leven. Tot op een dag het noodlot toesloeg en het dorpje werd overspoeld door modderstromen. Ze moesten vluchten voor het water en de modder. naraden nam twee kinderen bij de hand en de kleinste op zijn nek en zijn vrouw worstelde zich achter hen aan. Toen raakte zijn vrouw vast in de modder. en Bij zijn poging haar vast te grijpen liet naraden zijn kinderen los. De kleinste gleed van zijn nek en allen ontglipte hem en verdronken. In al zijn verdriet en wanhoop liet ook Narada zich meeglijden met de modderstroom die hem op een zandbank wierp. Nog half buiten westen hoorde Narada ineens een stem. Het was de stem van Vishnu, die zei, Hé, hey, Narada, ben je daar eindelijk? Ik wacht al bijna een half uur. Heb je het water voor me meegebracht? En, begrijp je nu de kracht van Maya? Het is een bijzonder verhaal, vind ik. Het laat de verschillende lagen van bestaan zien, de menselijke, waarin we de oneindigheid vergeten en we ons geheel en al identificeren met de rol die we spelen in het aardse leven. En het oneindige, een hoger, vrijer zelf, buiten de tijd en buiten al onze gehechtheden. De eerste, met onze aardse gehechtheden, ervaart afscheiding en pijn en vanuit die laag van bestaan ervaren we de heimwee naar het hogere of de eenheid, het God nabij willen zijn. In de oosterse geschriften horen we meer terug over die twee bestaanslagen. Zo wijst de Boeddha ons op het zelf dat gebonden is, het ik. Het ik schept een afstand, een scheiding tussen mijn en deen. Het schept al die menselijke hartstochten, afgunst, jaloezie, trots, macht, etc. Daarnaast wijst de boede ons op die werkzaamheid in ons, die niet geboren wordt of sterft, maar altijd is. Dat in ons, wat voortdurend en onvergankelijk is en nooit kan veranderen. Etty Hillesum kende die bestaanslaag ook. Ondanks al haar menselijke ervaringen van liefde en pijn schrijft ze over dat onverwoestbare in zichzelf. In het hindoe geschrift wordt dat onveranderlijke de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods genoemd of Krishna. En Krishna legt in de Bhagavad Gita aan Arjuna uit dat hij als Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zich in alle manifestaties bevindt, en dan volgt een hele opzomming van waar hij zichtbaar is, hier niet voorgelezen omdat het zo uitgebreid was. Hij beschrijft grote dingen en kleine, goede dingen en slechte, hij beschrijft tastbare zaken en ongrijpbare dingen, en Krishna eindigt zijn uiteenzetting met de vraag, maar waar is al deze gedetailleerde kennis voor nodig Arjuna? Met één enkel deeltje van mijzelf doordring en draag ik dit hele universum. Dat betekent dat de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods ons ook draagt en doordringt. Altijd. En Roemisch omschrijft dit als volgt. Allah praat met iedereen. Hij praat door de oren van het hart, maar niet elk hart hoort hem. Zijn stem klinkt luider dan de donder en zijn licht is feller dan de zon, als de mens maar zou kunnen horen en zien. De barrière is die massieve muur, het zelf. Het zelf of het idee van een zelf veroorzaakt de afstand en de scheiding die wij ervaren tussen onszelf en God. Er zijn voldoende mensen die zich niet bewust zijn van die scheiding die geen idee hebben van scheiding en hun leven leven als afgescheiden individu en daar al of niet tevreden mee zijn. Ik denk dat wij, als spirituele zoekers, ons bewust zijn van de scheiding, ons bewust zijn van de illusie, of vooral heimwee voelen, soms onbestemd en weten dat er meer is. Bij India gaan, opgegroeid in het oosten in India, vinden we steeds een perspectiefwisseling terug. Soms spreekt hij vanuit zijn aardse persoonlijkheid op zoek naar God. Soms spreekt hij vanuit een meer goddelijk perspectief. Soms vermengen die twee, zijn ze met elkaar in gesprek en vindt er een wisselwerking plaats. Als u voor me staat, geliefde, wiek ik omhoog. Licht wordt mijn last, maar als mijn kleine zelf...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 Ben ik verdwenen? Dat is de grootste zegen van al. Wanneer we ons in het hoge perspectief bevinden, is er geen meditatie of gebed nodig. Gebed en meditatie kunnen ons helpen om ons juist vanuit ons afgescheiden perspectief dichter bij God te voelen. Sadi, de Soefiedichter, dichter zegt, Gebed is de uitbreiding van het begrensde wezen tot het onbegrensde, het dichter naderen van de ziel tot God. Hasrat gaan heeft in parels uit de ongeziene oceaan over gebed en aanbidding gezegd dat er drie vormen van aanbidding zijn. 1. De aanbidding van God in de hemel door hen die hem als een afzonderlijk wezen begrijpen. Ten tweede de aanbidding van God op aarde, als een God of Godin, in de vorm van een afgod of van een zeker wezen dat wordt beschouwd als incarnatie van God en dat wordt aanbeden door de menigten. En ten derde de aanbidding van de God binnenin, het innerlijkste zelf van ons wezen. Jiniat Gaan zegt hierop verder, en ik citeer een vrij lange passage. Er zijn sommigen die beseft hebben dat het innerlijkste zelf God is en die zeggen, waarom zouden we God benaderen in vormen van aanbidding, gelovend dat zij zichzelf voldoende zijn. Deze zelfkennis kan de mens het zij doen verdwalen, dan wel tot volmaaktheid leiden. Zij leidt hem zelden tot volmaaktheid, maar doet hem dikwijls verdwalen, want hoewel de mens onbegrensd is in de ongeziene wereld, is hij in de uiterlijke wereld een zeer beperkt wezen. Hij is afhankelijk van de hele schepping rondom hem en is in alle opzichten aangewezen op zijn omgeving. Aan het ene uiteinde van het koord is hij onbegrensd en zelf toereikend, aan het andere einde is hij begrensd en afhankelijk. Het is daarom een grote vergissing van de mens te beweren zelftoereikend te zijn. In moslimtermen worden deze toestanden Allah en bandee genoemd. De Allah toestand is de onbegrensde en zelftoereikend En de bandee toestand is de begrensde en afhankelijke. Zoals mensens ideaal is, zo is zijn stand van ontwikkeling. De mens die enkel in zichzelf geïnteresseerd is, is erg smal en beperkt, terwijl de mens die zijn belangstelling heeft uitgebreid tot zijn familie en omgeving groter is, terwijl hij die haar nog verder uitgebreid heeft tot zijn natie nog groter is. En hij die haar tot de wereld in haar geheel uitbreidt, is de grootste. Maar in al deze gevallen is de mens begrensd. Het hoogste ideaal van de mens is het onbegrensde, onsterfelijke zelf binnenin te realiseren. Er is geen behoefte aan enig hoger ideaal, want wanneer de mens dit ideaal in het oog houdt, groeit hij en op den duur bereikt hij die vrede die het verlangen is van iedere ziel. Tot zover het citaat Uit parels van de ongeziene oceaan De soefischeik Robert Vrager legt uit dat het Sofie pad het pad van de herinnering is. Er ligt grote kracht in het geloof dat Allah al in ieder van ons ten volle aanwezig is, zegt hij, en dat alle oefening voor herinnering alleen maar bedoeld is, om ons bewust te maken van iets dat we eigenlijk al weten. Er is een verhaal over een grote soefi-leraar die tegen zijn derwisje zei, je moet op de poort blijven kloppen met het geloof dat de poort zich uiteindelijk voor je zal openen. Toen Rabia, de vrouwelijke soefi-wijze toevallig langskwam en deze woorden hoorde, zei ze, is de poort dan ooit gesloten? En inderdaad, mystici van alle eeuwen en uit alle religies zeggen hetzelfde, we hoeven God niet te zoeken, want de aanwezigheid van het Goddelijke doordringt alles. Als er al iets is dat op zoek is, is dat God op zoek naar zichzelf, als het ware. Peace Pilgrim antwoordt op de vraag hoe we ons dicht bij God kunnen voelen door te antwoorden dat God liefde is en dat je iedere keer, wanneer je in liefde en vriendschap tot anderen richt, je God tot uitdrukking brengt. God is waarheid, zegt ze ook en iedere keer als je waarheid zoekt, zoek je God. God is schoonheid en iedere keer als je geraakt wordt door schoonheid van bijvoorbeeld een bloem of zonsondergang, laat je je raken door God. God is de intelligentie die alles schept, onderhoudt, alles samenbindt en leven geeft. Ja, God is de essentie van alles. Dus ben jij in God en God in jou. Je kunt nergens zijn waar God niet is. De wet van God doordringt alles, de fysieke wet en de spirituele wet. En als je die goddelijke wet niet gehoorzaamt, voel je je ongelukkig. Gehoorzaam je die wet wel, dan voel je harmonie. Je voelt je dicht bij God. En dat lukt het beste, zegt ze ook, door mensen lief te hebben. Door het loslaten van je eigen willetje, je gehechtheden, je negatieve gedachten en gevoelens. En als je God vindt, zal het in stilte zijn, zegt ze. Je zult God van binnen vinden. En dat wens ik u toe, dat u God zult vinden. Dat u de rust en de ruimte zult vinden om God te naderen. Dat u zich in Gods nabijheid weet. Dat u de rust in uzelf en de ruimte in uw hart zult vinden om God in u te laten samensmelten, Dat u zich nader tot God kunt voelen. Dat wens ik u van harte toe.